Hey, mijn naam is Jarosje Begeman, ik werk op een school voor praktijkonderwijs, praktijkonderwijs De Vlind. Wij uh, zijn gevestigd in Münschoten, we zijn een relatief kleine school. We uh, hebben een kleine 300 leerlingen. We leren de leerlingen praktische vaardigheden waar de leerling mee verder kan. De meeste leerlingen gaan na het praktijkonderwijs direct aan het werk. En bij praktische vakken moet je denken aan uh, koken, uh, groen, houtbewerking, metaalbewerking, textielverzorging... Ik ben mentor van een eerstejaarsgroep en daarnaast geef ik ook een aantal uh, praktische vakken en daarnaast geef ik ook nog ICT en daar komt It's Learning natuurlijk ook om de hoek kijken. We leren de leerlingen een aantal basisvaardigheden uh, om de computer te gebruiken. Uh, we leren ze ook om veilig met de computer om te gaan en uh, daarnaast gebruiken we de ELO It's Learning uh, als uitbreiding van de vakken. In ieder geval van koken staan de recepten beschikbaar in its learning. De leerling uh, haalt het recept daaraf die kan het alvast voorbereiden. Uh, gaat het om een leerling met dyslexie dan kan hij of zij dit laten voorlezen uh, met behulp van een laptop of met een iPad en zo gaat de leerling goed voorbereid de les in. Nou, nog een voorbeeldje, we zitten hier in het houtlokaal. Uh, hier werken leerlingen volgens een heel vaak stappenplan. Uh, in de meeste gevallen wordt, het eerst, uh, wordt een nieuwe vaardigheid eerst uitgelegd aan de hele groep. Op een gegeven moment als de leerling er aan toe is volgens het stappenplan uh, bekijkt de leerling in its learning nog de extra uitleg. De leerkracht heeft zelf filmpjes gemaakt uh, waarin hij, la hij laat zien hoe bijvoorbeeld een apparaat werkt. Dus op het moment dat de leerling er aan toe is loopt hij of zij naar de computer, bekijkt het filmpje en... ...kan dan veilig aan de slag. Het meest gebruik ik het delen van lesmateriaal. Ik maak uh, kleine filmpjes van de PowerPoints die ik gebruik in mijn lessen... ...zodat leerlingen de, de uitleg nog een keer kunnen zien. En ik maak veel gebruik van de toetsen. De toetsen die we maken, uh, die baseren we natuurlijk op de leerdoelen... Uh, ...die staan voor het praktijkonderwijs. Uh, die leerdoelen proberen we op verschillende manieren uh, te toetsen. Uh, in its learning uh, is in een hele goede toetsomgeving... ...met heel veel verschillende soorten vragen. Onze leerlingen zijn erg gebaat bij een uh, erg visuele toets. In zo'n toets zit bijvoorbeeld een vraag over een machine. Je zie je een foto van een machine. En uh, dan moet de leerling uh, aanklikken met zijn muis... ...waar het knopje zit waar de machine mee aangaat. Aan de resultaten van de toetsen kun je zien... Welke leerdoelen wel en niet begrepen worden, en, uh, of je wel de goede juiste vragen hebt gesteld en uh, welke dingen je nog zou kunnen verbeteren in je lesgeven. Eachlearning moet niet een doel zijn uh, aan zich, maar een middel om leerlingen iets te leren. Denk goed na van tevoren over hoe je het gaat uh, inrichten. Uh, Praktijkonderwijs is toch anders dan het reguliere onderwijs. Dus wij hebben van tevoren even heel goed moeten nadenken over de indeling van de mappen, over de structuur zoals wij ermee gingen werken. Ik zal nu even kort laten zien hoe wij onze structuur hebben opgebouwd. Dit is de omgeving waar, waarin wij werken. Hier staan een aantal vakken. Dan nou, ga ik bijvoorbeeld even naar cultuur en maatschappij. En dan zie je hier het hoofdvak en hier dan de mappen die horen bij de groepen. Klik even op groepen 1, dan zijn dit de onderdelen die in het eerste leerjaar gegeven worden. Klik even op dat onderdeel, dan zie je hier de toetsen en alle informatie per hoofdstuk onderverdeeld met uh, huiswerkopdrachten, extra opdrachten, extra uitleg. Wij hebben niet de ervaring dat het lastig is om onze leerlingen uh, het digitale leren aan te bieden. Uh, wat wij aanbieden heeft juist heel erg te maken met de dingen waar leerlingen mee bezig zijn. Op dat moment het sluit het aan bij de lessen, het is een voorbereiding op de lessen. En, uh, het is voor de leerling gemaakt, veel lesmateriaal maken we ook zelf. Dus dat past uitstekend bij waar ze mee bezig zijn.